Vikings geven ons een score van meer dan 4 op 5, ongezien voor een mobiele operator. Ben je zelf toch niet tevreden? Dan betalen we je eerste maand terug.